2B Conveyor Systems is een specialist in interne transportsystemen met een primaire focus op food, beverage, pharma en chemie. Sinds 1999 ontwerpen, vervaardigen en installeren wij transportbanen voor de industrie. Naast de standaard transportbanen ligt onze kracht in de meer specialistische oplossingen. Als het echt moeilijk wordt, moet je ons bellen, zeggen we wel eens. Nadat de offerte in orde is geworden, beginnen we met het ontwerpproces. Binnen engineering maken we gebruik van zowel 2D-plattegronden en layouts als 3D-tekeningen voor de specifieke detailoplossingen. Onze uitdaging, en dus onze kracht, ligt in de perfecte aansluiting tussen machines die altijd klantspecifiek zijn en passend moeten zijn binnen de daarvoor beschikbare ruimte. Als de ontwerpfase is afgerond, kan het vervaardigen en inkopen van de componenten gaan beginnen. Afhankelijk van de drukte kiezen we voor in- of outsourcen, ofwel de bekende make- or buy-decisions. Door deze flexibiliteit kunnen we namelijk sneller leveren. Als alle onderdelen binnen zijn, gaan we over naar het assemblageproces. Door een nieuwe methode zijn we twee, drie keer sneller geworden in het assembleren van de transportbanen. Het motto We Move Fast is terug te voeren op een aantal zaken. Onze interne bedrijfsprocessen zijn gestroomlijnd, waardoor we efficiënter zijn en de transportbanen sneller kunnen leveren aan onze klant. Bij een aantal oplossingen zitten we aan de grens van wat er technisch mogelijk is. Zo kunnen wij bijvoorbeeld lege petflessen depaletiseren en deze daarna single lijnen met 650 flessen per minuut. We hebben een Vivo Buffer ontworpen voor 700 volle petflessen per minuut. Voor zover ons bekend is er binnen Europa geen partij die dit kan of heeft. Ons productenpakket biedt talloze oplossingen. Kortom, 2B Conveyor Systems is uw partner in de interne transportsystemen en verbetert zo de efficiëntie van de productiestroom. 2B Conveyor Systems we move fast.